Het loont om op YouTube te zitten. Wat doet YouTube nou voor jouw merk? Ja. Je ziet waar mensen afhaken, waar ze blijven hangen. En dan gebruiken we eye-tracking, gebaseerd op artificial intelligence. In de heatmap zie je dus waar mensen naar kijken, maar is dat ook het juiste waarnaar je wil dat ze kijken? En daar voegen we dan neuroonderzoek aan toe. Dat kan tegenwoordig ook op afstand met je mobiele telefoon en je smartwatch. Eigenlijk weten alleen je hersenen of je ja. wel of geen ja. aandacht hebt. Mijn doel is eigenlijk om een soort van feedback loop, doorlopende feedback loop, te ontwikkelen voor onze klanten. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op YouTube. En is het de eerste keer dat je 7D tv ziet uh, en ondernemen is jouw ding, dan uh, abonneer je op mijn kanaal. Er staan meer dan duizend interviews met ondernemers op. En abonneren kan heel simpel hier onderin uh, op het knopje klikken. En denk je nou, ja, maar dat kan ik helemaal niet, want ik zit te luisteren naar de podcast. Nou, van harte welkom en super fijn dat je luistert. En wie weet is dan het podcastkanaal van 7D tv voor jou iets om je op te abonneren. Um, welkom bij deze video of podcast als je zit te luisteren. Uh, ...een uh, eentje uit de serie The Future of YouTube... ...die ik samen maak met Team 5PM. Dat is het YouTube-bureau voor uitgevers en merken. Uh, en uh, in die serie praat ik met uitgevers, met merken... ...over hoe zij YouTube en online video uh, inzetten. Uh, maar soms is het ook heel leuk om in zo'n serie te praten... ...met mensen van Team 5PM zelf, want die gasten die weten nogal wat. Uh, en uh, in deze aflevering praat ik met Janiek Abrams. Janiek, van harte welkom. Dankjewel. Uh, en jij werkt bij de onderzoekstak van uh, Team 5PM, hè? Klopt. En wat, wat doet die onderzoekstak precies? De onderzoekstak uh, van Team 5PM houdt zich uh, bezig met uh, onderzoek. Uh, zegt het al. Zegt het uh, enigszins ja. al. Ja. En uh, we houden ons eigenlijk met twee typen onderzoeken bezig. Um, enerzijds uh, measurements, zoals we dat noemen. Dat zijn de metingen achteraf, dus ja. na een YouTube-campagne. Ja. Uh, anderzijds uh, doen we uh, onderzoeken vooraf, dus bijvoorbeeld video pre-testing. Uh, en eigenlijk doen we dat om ook de toegevoegde waarde uh, in kaart te brengen van, uh, van, van adverteren op YouTube. Ja, precies. Uh, Want waar heel veel vraag naar is, kan ik me voorstellen. Hè? Want het wordt natuurlijk ook vergeleken met andere uh, uitingen. Het is vaak nieuw. Uh, wat levert het op? Uh, klopt, klopt. Uh, ja. wat, we, wat we zien is dat uh, YouTube als een steeds volwassen kanaal natuurlijk uh, wordt uh, beschouwd. Mm -hmm. uh, dat veel bedrijven uh, YouTube echt omarmen en ook onderdeel laten uitmaken van die totale... Ja, marketing-communicatie-mix, zoals je dat dan uh, ja, noemt. Dat is een jeukwoord. dat is ja, het, ja, een beetje jeuk, inderdaad. En daar horen ook uh, bepaalde merk-API's, zo onderscheiden wij die dan, uh, horen daarbij. Dat betekent ja. dat je ook wat uh, naar langere termijn-effecten gaat kijken. Bijvoorbeeld, wat doet YouTube nou voor jouw merk? Ja, ja, dus genereert ja, ja. het meer merkbekendheid, merkvoorkeur, uh, aankoopintentie, dat soort zaken. Dus eigenlijk kijken we niet meer naar YouTube, als zijn van hoeveel views, bereik of kliks heeft het gegenereerd, maar wat doet YouTube nou met jouw merk op uh, iets langere termijn? Hoe meet je dat dan? Ja, Daar gaan we zo meteen concreet over gaan hebben, we... daarvoor is dit gesprek voor de duidelijkheid uh, kijkers een aantal concrete findings uit de onderzoeken die uh, Team5M nu al doet. Maar even in de algemene zin, denk van ja, het effect op je merk, hoe kun je dat in naam meten dan? Kan een klein theoretisch verhaal worden, ja, maar ik ja, ga het heel je... uh, in Jippie janneke taal uh, ja? proberen uit te leggen. Dat is mijn niveau. Um, <laughs> als we een, een effectmeting gaan doen en eigenlijk is de methodiek niet nieuw. Uh, wij zijn eigenlijk met YouTube uh, begonnen als eerste YouTube uh, onderzoeksbureau, uh, ik denk misschien wel ter wereld. Wij focussen ons alleen maar op YouTube uh, onderzoek. Ja. Uh, en effectmeting werkt als volgt. Je hebt um, twee groepen, een testgroep en een controlegroep. Uh, een testgroep zijn de kijkers die naar jouw video's kijken op YouTube. En de controlegroep zijn de mensen uit jouw doelgroep, alleen die kijken toevallig niet naar jouw video's op YouTube. Uh, want je hebt altijd twee groepen nodig om een effect te meten. Uh, we hebben een nou ja, wetenschappelijk model ontwikkeld, uh, wat heel erg lijkt op bestaande mod modellen, maar die gaat uit van stukje kennis, stukje houding, stukje gedrag. En binnen kennis, houding en gedrag identificeren we een aantal merk-KPI's... die we samen met de klant uh, als het ware opstellen. En dan moet je denken aan merkbekendheid. Dus ga je YouTube inzetten om je merk uh, ja. te laten groeien. Dat ja. meer mensen kennis maken met jouw merk... Uh, voor Gamma hoef je dat bijvoorbeeld niet te doen, want als je 100 klussers vraagt, uh, noemen ze een bouwmarkt, dan zal uh, 99% Gamma noemen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld merkvoorkeur heeft weer heel erg met houding ten opzichte van de merk te maken. Dus Gamma zit veel meer op merkvoorkeur, maar ook op gedrag. Dus Gamma zet YouTube in om ook uh, klussers naar hun bouwmarkt te ja. leiden op den duur. Nadat ze een instructievideo van Gamma hebben gezien, willen ze graag dat mensen daarna uh, bij Gamma uiteindelijk uh, hun boor of hun uh, klusbenodigdheden gaan uh, Gaan kopen. Uh, dus die merk KPIs gaan we dan identificeren. Dan maken we daar een online vragenlijst van. Die leggen we voor aan zowel de testgroep als de controlegroep. Dus precies dezelfde vragenlijst aan beide groepen. Uh, en uiteindelijk analyseren we die data om te kijken van hey, uh, is het in de testgroep, dus de groep waarin clusters bijvoorbeeld voor gamma zitten die naar de video's van gamma kijken, mm -hmm. hebben die bijvoorbeeld een grotere merkvoorkeur voor gamma ontwikkeld ja, ja. door YouTube. We gaan twee dingen, want jij zei het in het begin al even even in plat Nederlands onderzoek achteraf en vooraf. Ik, ja. Zometeen met vooraf, want heb ik een aantal leuke dingen die ik die allemaal van je wil weten. Maar kijk eerst eens naar uh, dat achteraf merkteffectmetingen. Je, ja. je hebt het al verteld hoe dat uh, in zijn werk gaat. K heb je nog meer findings die je met ons kan delen? Ja, wat ik net vertelde was een beetje de theoretische basis. Ja. Um, maar we, we voeren dit soort onderzoeken eigenlijk al doorlopend uit uh, voor onze uh, klanten. En eigenlijk uh, wat je ziet is dat de effecten over het algemeen vrij positief zijn. Dus het loont om op YouTube uh, te zitten. Op merkvoorkeur, aankoop, aankoopintentie, dat je uh, positieve effecten uh, zag. Maar ook als het gaat om branded content. Uh, onderzoek gedaan voor HP Omen, dat is uh, Gaming Gear. Ik weet niet of je daar een beetje in, in thuis bent. Zeker. Ik niet. Ja. Uh, uh, en die sponsoren het grootste online uh, YouTube toernooi. Dat is Legends of Gaming. En ook daarbij gold dat het loont om met je gaming gear... Ja. Uh, uh, als branded content uh, in zo'n online uh, show te zitten. Uh, want ook op merkvoorkeur, uh, merkbekendheid vooral en aankoopintentiescores scores stuk beter. Is er dan iets specifiek eigens uh, uh, aan het, het positieve effect? Wat ik daarmee bedoel is, stel dat je dat gaming event op televisie zou uitzenden en ik zou met een merk zou ik dat sponsoren en branden en ik zou het op YouTube doen. Zou dat dan een verschillend effect hebben? In principe heb je merkeffecten voor elk medium, hm. dus tv, uh, YouTube in dit geval. Wat je wel ziet is dat er een grote verschuiving plaatsvindt van tv uh, naar YouTube. Yeah. En wat ik interessant vind is om YouTube ook in te gaan zetten als een pretesting platform voor tv. Uh, het loopt al in elkaar over, maar je kunt YouTube heel goed gebruiken om eerst te adverteren op YouTube. Ah. Uh, uh, bepaalde programma's te sponsoren op YouTube, daar de effecten van te meten, dat te fine-tunen en dat voor daarna in te gaan zetten bijvoorbeeld op televisie, wat een veel kostbaarder medium is op dit ja? moment om op uh, te adverteren, ah, ah, okay. bijvoorbeeld. Oké, okay. aantal dingen die we daaruit kunnen uh, ophalen. Even algemeen, is onderzoek vooraf, achteraf belangrijk of onbelangrijk, het een of het ander of moet je het allebei doen? Of? Allebei doen. Eigenlijk zou je een hele uh, feedback loop moeten opzetten wat mij betreft. Dat ja. begint met, um, kijk als er een video wordt bedacht, dan wordt die geproduceerd, wordt die online gezet en dan gaan we de resultaten zien. Dus hoeveel kliks, hoeveel views hebben we gerealiseerd op basis van die video. Wat mij betreft, uh, en dat doen we ook al volop, uh, zijn de video's pre-testen, zoals dat heet. Dus voordat die online wordt gezet, uh, gaan we kijken naar een aantal variabelen... om in kaart te brengen uh, hoe goed die gaat presteren. Yeah. En mocht de video niet zo goed presteren, hebben we nog tijd om hem aan te passen... zodat je yeah. de best mogelijke video online zet. Yeah. En zo haal je het maximale bijvoorbeeld uit je videocampagne. Uh, uh, yeah. Uh, wat soms heel veel geld kost om die online uh, te zetten uh, en daarvoor voeren we zogenaamde pretesten uit. Uh, als het gaat om video pretesten, maar ook om thumbnail pretesten, om ook onze klanten een stukje zekerheid te geven dat we de best mogelijke variant van een video uh, live zetten uh, en dat dat de best presterende variant is van nee. degene die we hebben getest vooraf. Het kan nogal wat schelen, ook, ook zo'n thumbnail en iedereen doet er maar laconiek ja. over. Maar ja, als je klikt als je, als je, als je, als je through in één keer van, van X naar Y gaat, ja, dan is het nogal Klopt. belangrijk om te testen. En zeker als het gaat om organische content, dan testen we veel thumbnails. Ja. Maar um, als het gaat om video uh, advertenties, dan zitten we heel erg uh, op de uh, attention, zoals we het noemen. Ja. Want je kunt wel kijken naar een video advertentie. Maar de vraag is of je ook aandacht hebt voor de advertentie waarnaar je kijkt. Ja, want dat wil ik concreet weten, want er zijn een aantal elementen uit dat, uit dat pretesten die ik concreet van je wil weten. Kun je iets vertellen over audience retention data en ja. wat je daarmee bedoelt? Uh, audience retention data gaat heel erg over uh, uh, of, of je mensen uh, aan je video weet te binden. Yeah. Uh, wanneer haken ze af, uh, wanneer blijven ze kijken. Uh, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk gewoon data die je uit de YouTube Analytics uh, haalt. Het is eigenlijk standaard data. Maar wat wij doen, wij gaan dat soort data al verzamelen voordat de video daadwerkelijk online komt te staan. Want als je eenmaal online staat, dan kun je er niks meer aan doen. Dan hebben er bij wijze van spreken al zo honderdduizend mensen naar gekeken. Ja. En dan pas kom je erachter, oh, na anderhalf minuut zijn ze allemaal weg. Zijn ze allemaal weg. Ja. Um, dus wij gaan een soort van pretest organiseren. Ook op YouTube zelf, maar als een soort van soft launch. En die data, dus de audience retention data, die gaan we analy analyseren. Um, maar die data combineren we weer met ander soort data. Uh, want audience retention data is heel waardevol, want je ziet waar mensen afhaken, waar ze blijven hangen. Daar zoomen we op in en op basis daarvan kunnen we advies geven van hey, hoe gaan we die video nou Optimaliseren. Waarom haken ze bijvoorbeeld een anderhalve minuut af? Gebeurt er iets vreemds uh, op een bepaald punt in de video? En dan kunnen je spreken, dan haal je hem eraf, doe je een edit en dan zet je hem weer terug. Precies, ja. want hij stond wel op YouTube, alleen uh, voor een beperkt aantal kijkers, die ook in jouw doelgroep zit en ja, een representatieve groep ah, okay. kijkers is. Daar halen we de eerste inzichten uit. Um, maar die data combineren we eigenlijk met meerdere type data. Uh, en een van die andere uh, bronnen... Uh, uh, heeft te maken met aandacht en dan gebruiken we eye-tracking uh, gebaseerd op artificial intelligence uh, en dat genereert heat maps waardoor je echt ziet waar iemand naar kijkt ja en uh, dus wat genereert aandacht dat is belangrijk maar wat ook belangrijk is wat leidt af um, en dat zie je in heat maps heel goed natuurlijk dat zie je in de heat maps en in de heat maps zie je dus waar mensen naar kijken maar is dat ook het juiste waar naar je wil dat ze kijken dus je hebt een video ja. uh, van een aantal minuten. Ja. En dan zie je op basis van, uh, nou het is een heatmap, dus iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen. Ja. Van kijken mensen op het juiste moment naar mijn logo ja, of naar mijn product, aanbieding, of, uh, ja. naar een product. Of worden ze door andere zaken afgeleid. Ja. Daar voegen we... Uh, Doe je dan een heatmap van de video of van het hele scherm waar iemand uh, op zit te kijken? Zeg maar. Oftewel, wordt die door aanbevolen video's afgeleid of zit je, laat je hem echt fullscreen de video zien? Beide, uh, want we hebben... Um, uh, software waarmee we die video kunnen testen, dus puur de video. Ja. Maar wat bijvoorbeeld bij thumbnails heel belangrijk is, van hoe presteert een thumbnail ten opzichte ja. van andere thumbnails ja. van een concurrent in ja. hetzelfde zoekoverzicht. Uh, oh, ja. En daar uh, geven we dan ook advies op, want dan kunnen we meten uh, of ze nou net naar jouw thumbnail kijken of niet, wat belangrijk is in een thumbnail. Uh, natuurlijk moet hij hoog in de zoekresultaten komen te staan. Maar hij beginnen. moet ook ja. aantrekkelijk zijn om, uh, om op te klikken. En zijn er al concrete voor de praktici die zitten te kijken? Zijn er al wat algemene findings over thumbnails buiten dat je een gekke bek moet trekken blijkbaar? en uh, weet ik veel? Eigenlijk uh, zijn er een aantal basisregels die voor thumbnails gelden. En die ook uit de onderzoeken wel naar voren komen. Natuurlijk moet je uh, hoog scoren in de zoekresultaten. Ja. Anders word je niet uh, gezien. Ja. Dat is een logische. Um, gezichten doen het, al, doen het altijd goed. Maar wel in combinatie met teksten. En wij hebben ook altijd een clarity score, dus uh, uh, hoe overzichtelijk is eigenlijk je thumbnail. Mm -hmm. Dus als die te druk is, is wat we net al over hadden, uh, als er te veel afleiding is yeah. dan werkt dat ook niet goed. Dus we hebben een benchmark met een clarity score en die moet eigenlijk wel op minimaal 70 zitten, want dan is die niet te druk. Uh. In combinatie met dat bijvoorbeeld gezichten naar een tekst kijken wat jij gaat lezen om er daarna op te drukken. Maar dat zijn een aantal best practices wat uit dat en kan soort ik dan straks van deels bij jullie ergens in een bak gooien dat ik dan een clarity check krijg. Ja dat, ja, dat ja. kan. Ja. Oh, en, uh, een clarity check. Je ziet waar mensen naar kijken en waar ze niet naar kijken. Welke onderdelen, hoeveel aandacht krijgen. Ja. En op basis daarvan geven wij advies en maken wij uh, indien nodig ook uh, de juiste thumbnail voor de juiste video. En dan zag ik nog eens heel eng, tot slot Captivation door Neuro-onderzoek. Ja, dat is het de derde element. Dus hadden we de retention uh, data. Ja. Ten tweede hadden we de heatmaps uh, uh, met, met artificial uh, intelligence en ja. eye-tracking. En daar voegen we dan neuroonderzoek aan toe. Dat kan tegenwoordig ook op afstand met je mobiele telefoon en je smartwatch. Normaal. Man. En van um, een groot verschil tussen. Dan Kun je zien wat er in mijn hoofd plaatsvindt? Ja, deels. Nee, dat valt mee. Ik kan, uh, jij reageert emotioneel op een bepaalde video. Yeah. Uh, en dat uitzicht in een bepaalde hartslag. Die gemeten wordt door jouw uh, smartwatch. Smart Jezus. En daar zit weer een algoritme achter die dat vertaalt via de app naar ho hoe uh, geboeid jij bent, zonder dat je dat zelf weet, uh, terwijl je naar een video kijkt. En dat is hele relevante informatie, want uh, aandacht. Jij kan wel zeggen dat je ergens aandacht voor hebt, hebt uh -huh. maar eigenlijk weten alleen je hersenen of je ja. wel of geen ja. aandacht hebt. En um, dus wat we doen is we gaan die neurodata combineren we bijvoorbeeld met die heatmaps. Dus als we een advertentie testen van 30 seconden, kunnen we precies zien waar de aandacht hoog is, waar de aandacht laag is in combinatie met waar men naar kijkt. Dus op het moment dat jouw logo in beeld is of de aanbieding en je aandacht is heel laag, dan kunnen wij adviseren van hey, misschien moet je op het moment dat mensen wat meer geboeid zijn, daar je aanbieding nee. laten zien. Dus het is eigenlijk een combinatie Jeez. van audience retention data, uh, heatmaps en die neuro uh, onderzoeken die Zeg maar de meest optimale resultaten geven. Wat gaan we nou doen met alle creatieve bij jullie jongen? Die zijn echt exit. Het is gewoon ja, maar je wetenschap en data. Ja, nee, dat dat is inderdaad een een valkuil zou, zou kunnen zijn dat je alles kapot gaat analyseren ja. uh, om op basis daarvan uh, uh, je campagnes te gaan inrichten. Um, maar wat wij weten uit onderzoek is dat je uh, ja je creatie, dus de video in dit geval. Um, is voor 60% uh, uh, van belang voor het succes van ja, je videocampagne. Ja, ja. En wat ja. ik eigenlijk in de hele sector uh, wel een beetje zie, is dat 60% is natuurlijk heel veel, uh -huh. uh, want je media, dus YouTube in dit geval, inzet daarvan, is uh, uh, 30% uh, uh, van belang voor, voor het succes. Uh -huh. uh, dat kristalliseren we helemaal uit, maar je creatie wordt eigenlijk nooit getest. Terwijl dat ja. 60% ja. van invloed is op het succes. Uh, en eigenlijk probeer ik ook binnen Team 5PM ook een soort van bewustzijn te creëren van laten we doorlopend zoveel mogelijk vooraf testen om ja. die creatie uh, zo optimaal mogelijk in te zetten. Ja. Natuurlijk is het mijn taak om bepaalde kaders te schetsen waarbinnen de, onze creatives helemaal hun gang kunnen uh, gaan. Ja, ja. Uh, maar wij willen ook aan onze klanten laten zien dat we de creaties van tevoren testen om ook een stukje zekerheid te bieden dat we het maximale rendement halen ja. uit hun uh, ja. investering. En jouw droom even tot slot is dus dat adverteerders, bedrijf, die klanten van 5PM, dat die eigenlijk continu bezig zijn om vooraf en tijdens en ja. na om het continu te, ja. te toetsen. Kijk, idealiter en uh, het verbaast me, ik zit nu in de YouTube-wereld. Ik kom echt uit die online wereld van websites, apps en andere online platformen ja. waar eigenlijk al doorlopend wordt getest. Eigenlijk ja. wordt er nooit iets live gezet voordat het getest is. Mm -hmm. uh, ik denk dat we daar ook met z'n allen op het gebied van video en YouTube uh, naartoe gaan. En uh, ja, mijn doel is eigenlijk om een soort van feedback loop, doorlopende feedback loop te ontwikkelen voor onze klanten, waarbij we elk stukje in onze dienstverlening uh, nou ja, aan testen of onderzoeken, uh, kunnen uh, um, onderwerpen uh, om ook steeds de best mogelijke versie van een video ja. uh, online te zetten, maar ook om achteraf te kunnen zien van wat zijn nou de effecten geweest uh, van een bepaalde campagne ja. uh, en moeten we misschien bijsturen op bepaalde uh, componenten. Ja. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk mijn taak binnen, binnen het geheel. Voorlopig genoeg werk aan de winkel denk ik, toch? Veel werk aan de winkel, ja, ja. zeker. Want um, uh, wat ik al zei, er is nog er is heel veel onderzoek beschikbaar. Ja. Maar nog niet uh, zozeer op het YouTube uh, verhaal. Dus uh, daar valt nog heel veel uh, winst te behalen. Dan wens ik jou heel veel uh, succes en heel, vooral heel veel plezier ermee. Dankjewel. Dankjewel Yannick Abrahams. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een video in de serie The Future of YouTube. Die ik samen maak met Team 5PM. En heb je geluisterd naar de podcast. Ook dankjewel voor het luisteren. En zit je op YouTube uh, dan uh, twee dingen. Even snel abonneren. Nu doen. Als je nog zit te kijken dan ben je echt super geïnteresseerd. Dus nu klikken abonneren. En uh, blijf hangen. Twee nieuwe video's in een paar seconden. Hoi!